In deze video leg ik uit hoe je in Microsoft Teams een gesprek kunt starten en hoe je op andere gesprekken kunt reageren. Ik ben op dit moment ingelogd in Microsoft Teams en ik heb een algemeen kanaal van een testklas hier openstaan. Je ziet dat hier enkele gesprekken al staan onder het tabblad gesprekken. Wil ik een nieuw gesprek starten dan doe ik dat altijd onderaan de bladzijde bij start een nieuw gesprek. Op het moment dat ik hier op het pijltje klik, wordt het verstuurd. Maar voordat ik het verstuur, kan ik daar nog allerlei zaken aan aanpassen. Zo kan ik hier bijvoorbeeld met het knopje opmaak, kan ik de opmaak wijzigen. Ik kan hier vet en schuin gedrukt en onderstreept gebruiken. Je kan een arceerstift gebruiken. Je kunt het lettertype wijzigen. Kortom, allerlei zaken die je ook in een tekstverwerk hebt... Wat ook een handige kan zijn, is als je vindt dat het uh, eruit moet springen, het bericht, dan kun je hier op het uitroepteken klikken en dan wordt het als belangrijk aangemerkt. En dan komen er met rode letters, komt er dan belangrijk bij te staan. Laat ik dat hier gewoon eens doen. Ik zie het hier meteen gebeuren. Belangrijk. En uh, op het moment dat ik nu op verzenden klik, dan staat er ook een uitroepteken in de gesprekslijn bij dit bericht. Ik kan nog meer dingen. Ik kan in een gesprek ook antwoorden. Dat doe ik dan meteen onder het gesprek. Dus klik dan niet op start een nieuw gesprek, maar klik op beantwoorden, zodat dingen ook goed bij elkaar blijven staan. Als ik hier op beantwoorden klik, dan kan ik allerlei zaken hier weer toevoegen. Ik kan een reactie geven, maar ik kan opnieuw de opmaakknop gebruiken. Wat ik ook kan doen is een bijlage bijvoegen. Als ik daarop klik, dan kan ik kiezen uit bestanden die ik recent heb gebruikt. Uh, ik kan bladeren in Teams en kanalen, dus uh, bij de bestanden die hier al gedeeld staan. Dan kan ik dus in wezen een linkje naar dat document hierbij plaatsen. En ik kan ook iets uit mijn eigen OneDrive hier koppelen. Ik kan ook nog een bestand vanaf mijn eigen computer hier uploaden. Kortom alle mogelijkheden om dus uh, met de paperclip een bijlage bij te voegen. Wat ook interessant is, is om een emoji te kiezen. Je ziet dat er al heel veel... Uh, mogelijkheden zijn. Je kan ook verder naar beneden scrollen. Ik kan hier een emoji invoegen. Eigenlijk vergelijkbaar met hoe dat op andere social media zoals WhatsApp ook gaat. Ik kan ook kiezen voor een gif. Die worden dan gehaald van de site gifi.com. Ik kan hier ook op onderwerp zoeken. Bijvoorbeeld Happy. En Dan kan ik een willekeurige gif toevoegen aan mijn bericht. En dat is dus een bewegend plaatje. En dan is er ook nog een mogelijkheid om een sticker toe te voegen. En bij stickers heb ik een aantal uh, ja, elementen, een aantal uh, zaken waar ik uit kan kiezen. Dit zijn bijvoorbeeld grappige kantoorartikelen. Um, en dit zijn eigenlijk dezelfde stickers als die ook in OneNote uh, verstopt zitten, voor de mensen die dat kennen. Stel je voor, uh, ik kies deze hier. En dan wordt dat plaatje dus hier Toegevoegd. Het bericht is nog steeds niet verzonden, want ik moet eigenlijk altijd nog op het pijltje klikken voor verzenden en pas dan wordt het met de groep gedeeld. Een laatste optie die hier ook nog onder staat is dat je kan vergaderen via het gesprek uh, wat hier staat. En die vergaderknop die zorgt ervoor dat er dan een, een nieuw venster wordt geopend, een vergadervenster. Uh, en in de tijdlijn wordt ook een uh, bericht geplaatst waar uh, andere teamleden ook op kunnen klikken, zodat ze kunnen deelnemen aan die vergadering. Dat is dus een ingebouwde Skype-achtige uh, uh, functionaliteit. En tijdens zo'n vergadering kan je zelfs ook nog je scherm met anderen delen, dus uh, mensen iets uitleggen. Dan staan hier ook nog wat stippeltjes. En met die stippeltjes staan nog wat andere zaken die je eventueel kan toevoegen. Maar eh, bijvoorbeeld als je een video hebt gezien, gevonden op YouTube, je weet niet meer precies waar die stond, dan kan je hier ook nog zoeken op YouTube en dat vervolgens in het gesprek toevoegen. Nou, ik plaats dit bericht. Dan zie je dus dat eh, al die elementen die ik net heb toegevoegd hier als antwoord onder dit bericht staan. Vind ik nou een bepaald item interessant? dan kan ik door er overheen te gaan hier ook nog op het duimpje klikken en dan kan ik het leuk vinden. En ik kan ook nog mijn uh, uh, sommige berichten die ik wil bewaren, kan ik opslaan door hier op dat bladwijsje te, te klikken. Die bladwijzers die vind je dan uiteindelijk terug onder je eigen foto. Dus bovenaan, je ziet het daar ook even oplichten, bij opgeslagen. Dus dat bericht wat ik net heb gezien, dat staat dan in mijn opgeslagen berichten. En dan springt hij dus eigenlijk, hij maakt eigenlijk een koppelingetje, springt hij terug naar het bericht in op de juiste plek. Dus dan hoef ik niet meer te zoeken. Een soort favoriete eigenlijk binnen je gesprekken dus. Ben je nou helemaal niet blij met een bepaald bericht en heb je dat een beetje te snel uh, geplaatst, dan kun je via de stippeltjes bij je, je eigen berichten ook nog een bericht bewerken. En je kan het ook nog verwijderen. In dit geval kies ik voor verwijderen. En dat doe ik ook voor deze. Bedenk dan wel dat hiervan altijd een melding in Teams zichtbaar blijft. Dus het kan zijn dat je dan vragen krijgt van wat voor bericht had jij geplaatst en waarom heb je dat verwijderd. Maar in ieder geval is het dan niet meer leesbaar. Dat was in het kort hoe het werkt met gesprekken en een reacties geven in Microsoft Teams.